Zou jij graag willen wonen in een oranje straat waar je buren hun voortuin hebben verbouwd tot voetbaltribune? Als makelaar in woongeluk valt mij op dat sommige mensen hun straat helemaal versierd hebben met oranje vlaggetjes. En mijn vraag is dan ook, wat is het effect van het EK voetbal op het samenwonen in zo'n straat? En wat doet dit met zo'n buurt? Je buren kies je natuurlijk niet uit, maar ze vervullen wel een belangrijke rol. Wie vangt de pakketjes op op het moment dat jij niet thuis bent? Of vangt je kinderen op op het moment dat jij nog in de file staat? Of als jij de trap afvalt, wie zijn er dan als eerste te plaatsen? Kortom, je buren zijn het eerste sociale vangnet om je heen. En door de corona-lockdown ging het natuurlijk vooral over het gebrek aan contact en gebrek aan interactie met andere mensen. En uit mijn woongelukscan blijkt dus dat het merendeel van de invullers gewoon last hebben van het niet hebben van een rijk sociaal netwerk. Dus aan de ene kant hebben we zoveel behoefte aan menselijk contact. En aan de andere kant vinden we dat lastig om te realiseren. Is het EK dan een middel om het sociale netwerk te verstevigen? Hè, omdat we dan opeens een gemeenschappelijk doel hebben? Of een gemeenschappelijke vijand? Of is het juist omdat we onze voortuin kunnen gaan gebruiken als sociale ontmoetingsplek? Ik ga het bekijken. Ik ga bezoeken Erik. Ik zit hier met Erik. En Erik is de eigenaar van deze mooie voortuin. Klopt, dat is helemaal als een beest. Ja. Hey, en jij vertelde me dat je hier eigenlijk niet eens zo'n grote voetbalfin bent? Totaal niet, maar ik doe het voor de wijk. En zit je dan ook hier met heel veel mensen? Uh, verschillend. De ene keer met vijf, de andere keer met 30. Maar dit is dan wel een soort verzamelplek geworden voor ik, mensen in de ja, buurt? de hele wijk weet dat ze hier gratis koffie kunnen halen. Want uh, toen ik hier net was, zei Erik vandaag is de koffieapparaat en... Uh... YouTube, alles is hier. TV, alles is er. Ja. Doe je dit vaak? Eh... Uh... jaar door. Het hele jaar door is hier bij jou, je voortuin. Ja, een uh, sociale ontmoetingsplek voor de hele wijk. <laughs> Klinkt mooi hè? Nou, het is ook heel erg mooi. Want dat blijkt dus ook, je voortuin juist een hele belangrijke rol vervult. In, ja, ja, als sociale ontmoetingsplek. Wie wil komt en wie niet wil is ook goed. Als je komt is goed, als je niet komt is ook goed. <laughs> je kan op twee manieren kijken naar oranje vlagjes in de straat. Je kan je eraan ergeren en zeggen van, nou ja, ik haal mijn neus ervoor op, ik heb er niks mee. Of je kan ook kijken wat het bijdraagt aan het sociale contact in de straat. Hoe helpt zoiets de sociale cohesie te vergroten? Hoe kan het bijdragen aan het vergroten van jouw lokale netwerk? En dan worden die vlaggetjes opeens een signaal voor de verbondenheid in een straat of in de buurt. En als je daar niet van voetbal houdt, maak je dan geen zorgen, want over vier weken zijn ze allemaal weer weg. Laat mij in de comments weten hoe je dat zelf ervaart. Hebben jullie zelf ook zoiets in de straat? Ik vind foto's leuk, die kun je in de Facebookgroep posten. Um, en vergeet je vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen aflevering hoeft te missen.